Hey, samen met de leize geven we jou graag inspiratie in de keuken tijdens deze lockdown. We gaan een taart maken, heel simpel, heel gemakkelijk, met zwarte best. Je kunt dat doen met peren, met appels, met frambozen. Maar het is eigenlijk iets poepsimpel voor thuis. Voor iets te maken, de kinderen kunnen super gemakkelijk meehelpen. En in 5 minuten is dat bereid. We moet geen bodem maken. Dat is een heel groot voordeel. Dus wat hebben we daarvoor nodig? De blauwe bessen natuurlijk, suiker, bloem, eieren en de melk. Nadien, we gaan daar wat zout ook bij doen, een lepelje honing en nog een beetje boter en suiker voor bovenop onze taart te doen en dat is het. Ik en u smeert uw taartbodem in, het is wel een theefal, maar toch goed in de kantjes, goed aan de zijkant. Aan dat taart klaar is. Dus wat hebben we nodig? Suiker. 200 gram suiker. Twee eitjes erbij. de je afwegen 200 gram melk, alsjeblieft. Ja. 200 gram melk of 2 deciliter melk. Volledige eieren erin doen. Bloem. Je kunt dat ook in de mixen. Hè? Ik ga dat nu niet mixen. Een beetje zout. Dus wat wil dat zeggen? Snuif je zout in doen. Zo. beetje zout. Zout dat gaat je smaak in de patisserie naar boven brengen. Veel gram chef, alsjeblieft. Chef. Ja? Ja. Perfect. Verzicht Dus er eens roeren, nee, maak ja. dat niet allemaal vol lang. Dank je. Dat is dat jong? hè? Honing. Dus we gaan moeten goed roeren dat die honing opgelost is. He. Kijk er hier. We gieten het daarin? in. Voilà, moeilijker is het niet. Hè? Je kunt dat met frambozen doen, met appeljes. Uw appeltjes schillen natuurlijk. Voilà, dat zijn er nog voor vanavond voor aan de televisie. Voilà, dus Zo gemakkelijk is het. Hè. Uw deeg maken. Giet dat erover. Nog een beetje. maar maar nog bij. Hè. Kijk, dat gaat perfect zijn. Goed in een taartvorm. Gewoon een beetje boter nemen. Dus zit daar geen boter in anders. Maar dan gaat dat ook van boven. Die smaak van die boter. Je taart gaat meer blinken ook. Kijk, dat is eigenlijk echt. Ik heb dat geleerd aan mijn 12 jaar in de Périgord. Ik weet nog niet van wie. Ik hier keer appels gaan plukken. Een maand voor mijn Frans te leren. Ik heb mijn kristalsuiker gebruikt. En nu in de oven. 15 minuutjes, 180 graden. Zo simpel, zo gemakkelijk. Uw keuken ligt niet over in de... Ligt niet in wanorde orde Uw kinderen kunnen doen. De bloem en deieren hangen niet aan het plafond. Je niet moeten uitrollen. Kijk, nee. Nou. 180 graden. 10 minuutjes. Zo. onder Een koffietje drinken. Arno. Ik dat dat die klaar is, weg. petit gâteau omertie. Wow. Het beste is een beetje te laten afkoelen en dan kunnen we dat mooi snijden. Ik ben dat van de week gedaan met appel. We hebben ja. nog een keer een rummie-cup. En dan hebben we onze appel en we hebben hem bijna opgegeten. Ja. Om goed te weten of het klaar is of niet, gaat het zoals je doet met een cake, met een mesje dan. Gewoon een keer in het midden. Kijk, dan hangt daar bijna niks meer aan, of zijn meer tien, hè? en dat is gezond hè? Smakelijk hè. Ja, smakelijk. Ja. We ik kijk, kijken hè? maar... héla, hey, Het lijkt op een klafoutie, maar het is een taart. Mm. Het ziet er wel heel lekker uit. Maar op, het is nog warm hè. Kijk. Mm. Simpel, goed, lekker, zelfgemaakt. En gemakkelijker, of dat kan niet meer hè? Geniet er nog van. Kook goed. En blijf gezond.